En het is inderdaad heel belangrijk. Kijk, wanneer alle schijnwerpers op je gericht staan, is het heel makkelijk om het juist uh, te doen. Mm -hmm. Maar integriteit is juist het goede doen als niemand op je let. Als er niet niemand wordt ja, Als er niet wordt gecontroleerd. Exact. Hey, en dat geldt voor leiders in alle richtingen? Of richt je je specifiek op bepaalde. Want je hebt, je hebt politiek, je hebt ondernemers. Je hebt Eigenlijk je... geldt dat voor iedereen. Mm -hmm. En integriteit is ook van iedereen. Hè. Tot en met de koffiedame in een uh, onderneming. Mm -hmm. uh, en maar ook de CEO van het, uh, van het bedrijf en, en ook de politiek en, en non-profit organisaties. Integriteit speelt voor iedereen een hele belangrijke rol. We hebben vijf punten uit het boek uitgelicht ja. die we gaan uh, behandelen. Even voordat we dat gaan doen, een korte introductie van wie is Frank Peters, voor de mensen die jou niet kennen. Ja, ik, uh, ik zit dertig jaar in reputatiemanagement en crisiscommunicatie en issue management. Mm -hmm. En ik adviseer opdrachtgevers in bedrijfsleven bij de overheid en in non-profit, maar ook individuele personen op het gebied van, uh, van de reputatie, het gebied van, uh, van de, zeg maar het, het correct handelen, ook mm -hmm. het integer handelen. Dus het is een thema wat eigenlijk in mijn uh, advieswerk dagelijks aan de orde komt. Hoe is gesteld in algemene zin met de integriteit van leiders? Ik denk dat in de algemene zin dat het best oké okay gesteld is, maar er zijn natuurlijk excessen en dat komt door de, omdat alles transparant wordt tegenwoordig, ja. komt er steeds meer aandacht voor die excessen. Ja. Dus alles wordt zichtbaar en dat betekent dat bestuurders ook persoonlijk steeds kwetsbaarder worden. Mm -hmm. Daar gaan we het over hebben. Vijf, ja. vijf elementen uit het boek en het eerste is het louter voldoen aan wet en regelgeving is nu onvoldoende. Dat is niet meer genoeg?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 Onderdeel van de samenleving. En de samenleving verwacht iets van je. En bovendien heeft de samenleving eigen waarden en normen. Mm -hmm. En zowel aan die verwachtingen als aan die waarden en normen van de samenleving heb je in de praktijk ook te voldoen. Dus wet en regelgeving is eigenlijk alleen maar een hygiënefactor. En dat is een minimumnorm. En daarbovenop zul je moeten voldoen aan die verwachtingen en die waarden en normen van jouw stakeholders. Dus... Ja, jij noemt het woordje moeten, maar het, zou, het is toch eigenlijk zou het ook veel leuker kunnen zijn, toch? Zeker. Je, als ja, je echt, dat doet. Als, ik denk dat een van de grote voordelen van het juiste doen als niemand kijkt is dat je daar ontzettend veel voldoening uit haalt. Ja, uh, ja, ja, ja. Ja. Um, want je zegt de, het voldoen aan wet en regelgeving is al lastig. Geldt dat voor, is dat voor ondernemers lastig? Om Zeker, voldoen? ja. Kijk, de, de, kijk naar de afwijkingen die er, uh, de, de witwasaffaires bij, uh, bij banken, bijvoorbeeld fraudes die in, uh, in bedrijven plaatsvinden. Dus er zijn heel veel situaties in de praktijk op dit moment al, waarin eigenlijk al die wetgeving overtreden wordt. Kun je een verschil aangeven als het gaat om integriteit tussen zeg maar, grote ondernemingen en kleine ondernemingen? Eigenlijk is dat verschil niet relevant. Want integriteit, uh, ieder vraagstuk heeft, is ook een integriteit vraagstuk. Want integriteit betekent eigenlijk dat jij door een, door een besluit wat je neemt een belang van een ander potentieel zou kunnen raken of schaden. Hmm. En als dat in de praktijk gebeurt, wordt dat gezien als niet integer. Dus zelfs voor een hele kleine ondernemer is integriteit ongelooflijk belangrijk. Ja, dat snap ik. Ik kan me alleen voorstellen dat een, uh, de, de, de, de symbolisch grote bestuurder in de Ivoren Toren die. misschien wat verder afstaat dan de kleinere ondernemer die, die daar ja. op de werkvloer rondloopt. Ja, dat is waar. Ja, ja. En de impact is natuurlijk in een grote onderneming aanzienlijk groter natuurlijk. Ja. Ja, ja, want, hoe, want hoe leid je een bedrijf van 500.000 mensen? Dat is, natuurlijk, ja. uh, dat is natuurlijk een vak apart. Zeg maar. Dat is lastig. Ja. En, en de medewerkers van een bedrijf met 500.000 medewerkers kennen de bestuurder eigenlijk alleen maar van televisie. Yeah. Ook dat is natuurlijk een hele andere situatie dan wanneer je een familiebedrijf hebt met 30 medewerkers. Ja. Ja. Die jou dagelijks zien. En die jou ook als voorbeeld zien. Een CEO van een hele grote multinationale onderneming, dat blijkt ook uit onderzoek, is eigenlijk niet het voorbeeld voor de werknemer. Het is de direct leidinggevende die het voorbeeld is, ook op het punt van integriteit. Als die zich schuldig maakt aan afwijkingen van de waarden en normen van de organisatie, zullen medewerkers dat ook doen. Dat is vorig jaar in een Amerikaans onderzoek gevonden. Men dacht altijd het is het gedrag van het bestuur wat alles bepalend is. En dat blijkt dus niet zo te zijn, zeker in grote bedrijven niet. Oh, wat grappig. Ja. Uh, het zijbelt van boven naar, exact. naar beneden. En nemen. eigenlijk moet het van onderaf uh, komen ja. en de, de directe leidinggevende dus de lijnmanagers in de organisatie zijn eigenlijk de bepalende factor voor enerzijds voor het behoud mm -hmm. van de waarden en normen van de organisatie en anderzijds ook voor de sturing daarop en ja. het aanspreken van uh, van hun teams daarop. Ethiek een belangrijk uh, uh, component, je hebt ook filosoof uh, gesproken ja. zo in je boek en uh, uh, je zegt ieder besluit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 tegen mij en tegen mijn organisatie aan. En wat verwacht je van me? En, en hoe vind je op dit moment dat we daarop uh, acteren? En gebeurt dat genoeg? Die interactie wordt eigenlijk nauwelijks uh, gezocht. Men, uh, men zoekt die interactie vooral met medestanders... Hm. Waar je geen tegenstand van te duchten hebt. Ja. En men vindt het spannend om met tegenstanders in gesprek te gaan. Dus met andersdenkenden. Terwijl je die wel tegenover je vindt op het moment dat je afwijkt van wat er van je verwacht wordt. Maar hoe in zou je dat concreet moeten vormgeven dan? Ik ben, stel ik ben leidinggevende van een, echt een groot bedrijf. Hoe ja. geef je zoiets dus vorm dan? Ik zou dat bijvoorbeeld vormgeven mm -hmm. door, door eerst de analyse te maken van wie zijn je stakeholders. Welke positie hebben ze ten opzichte van jouw organisatie. Mm -hmm. Neem bijvoorbeeld een vakbond of een maatschappelijke organisatie. Als, als Greenpeace of een politieke partij die misschien andere standpunten heeft dan, dan jij. Ze actief uitnodigen en Actief praten. uitnodigen, het gesprek aangaan, uh, dilemma's benoemen waar je, waar je ook mee zit. Het, het, het, het, het, echt het spreken met hen over de vach, verwachtingen die ze hebben van jouw, uh, jouw organisatie. En vervolgens kijken op welke wijze je daaraan kunt voldoen. En dat gesprek moet gestructureerd worden. Dus ja. het is niet zo dat je door dat eenmalig te doen dat nee. je daarmee klaar bent. Nee, nee. En een ander belangrijk ding is, is dat je leert van eigenlijk je morele besluiten. Als jij een keer de mist in gaat omdat je bijvoorbeeld toch gebruik hebt gemaakt van de NOW... terwijl je een paar miljard op de bank had en er is veel commotie ontstaan... He, leer, van dat, leer van die situatie. De, de, de filosofen die ik sprak voor dit boek, die spreken over morisprudentie. Dus eigenlijk moet je al je morele besluiten uiteindelijk ook vastleggen in de organisatie. Ook als je het uiteindelijk hebt moeten herstellen. Zodat bij een volgende situatie je daarop kunt terugvallen en dat je daarvan kunt leren. Eigenlijk is morisprudentie een soort moreel geheugen wat je opbouwt voor de organisatie. Hoe goed is de mens van nature? Ik ga er wel vanuit dat de meeste mensen deugen. Maar in de, pra de praktijk is helaas wel iets we weerbarstiger in de praktijk. <laughs> als je mm. kijkt gewoon naar het aantal integriteitsschendingen. Ja. Ook me-too-situaties in bedrijven. En, ja. en fraudes die plaatsvinden. Dus ja. Uiteindelijk zie je, en dat, dat komt erg toch door de situatie... dat heel veel bedrijven en ondernemers toch gericht zijn op korte termijn uh, winstmaximalisatie. Ja. De aandeelhouder staat er eigenlijk altijd nog voorop. Terwijl de stakeholderomgeving uit veel meer stakeholders bestaat dan alleen die aandeelhouder. Dus. Ja, ik, heb wel het, ik heb wel het idee dat we in een beweging er zitten. Er zit een hè? beweging. En dat is heel, daarom ben ik ook optimistisch. Ja. Want je ziet dat de organisaties zich bewuster zijn van, van de andere belangen en ja. de andere verwachtingen. Maar ze hebben nog wel een weg te gaan... want de aandeelhoudersdruk die blijft wel heel erg groot. Ja. Dus uh, men verwacht gewoon dat, dat, dat er op dat punt uh, voldaan wordt... aan, aan de financiële ja. verwachtingen. Ja. En de verwachtingen van andere aandeelhouders... Ja. en van andere stakeholders... Die, die kosten ook vaak wat meer tijd, inspanning... Ja. en soms ook geld... Ja. En als de omgeving van jou verwacht dat je verduurzaamt als organisatie, betekent dat dat je structureel moet investeren daarin. Ja. En dat je dingen echt anders zult moeten ja, doen. Ja, integriteit kan en goed doen kan geld kosten. Zeker. Ja, ja. Dat ja. Wordt aan en kant, dat uh... kost het heel vaak ook. En het kost de energie. Ja. Want als jij het gesprek met de omgeving moet aangaan, betekent het ook dat je daarin zult moeten investeren. Ja, ja en dat moet ook je ook menen. tijd en de energie. Ja, want als je met dat soort partijen gaat zitten vanuit het is een motje en ik doe het wel ja, even, dan dan, is het klaar. dan werkt het averechts. Ja, en dat wordt onmiddellijk.